In de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen staat het samenwerken met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven voor Varel Centraal. In dit filmpje testen we de website thuisarts.nl en de beweegcirkel van Kenniscentrum Sport. Dat het uh, ook heel veel ongelukken kan voorkomen. Doordat wij de bijsluiters niet kunnen lezen, maar ook de digitale wereld op gezondheidsgebied. Ja. We willen het heel graag, maar het is vaak nog te moeilijk. En dan is het fijn om daar mee te werken om het makkelijker te maken. Dat iedereen het begrijpt. Maar ook laagletterden, maar ook oudere mensen en mensen van buitenlandse afkomst. Dat iedereen het begrijpt. Ik vind het heel leuk. Uh, betekent, ik bestaat ook. Uh, hey, Houden jullie rekening met onze. Ik weet het jullie, zitten ook veel lachmen, mensen. Vroeger was ik nooit te vragen aan een arts van me Is je nee. dat uit, wat betekent dat? Ja. Want je wou alleen maar weg. Ja. Want je zag blaadjes te liggen, maar je wou die arts weg, weg. Ja. En dan verzon je weer een smoesje. je, oh, ik heb om 11 uur, moet ik foto's knippen, dan moet ik daar zijn. Je wou alleen maar weg. Ja. En nu is het, doordat ik het lezen en schrijven, een groot gedeelte beheerst, nog niet helemaal. Dan vraag je eerder om hulp. En dat is het ook fijn om aan zijn website mee te werken. Er zijn altijd mensen die daar niet mee kunnen werken. of er, er moeilijke woorden in staan wat ze niet kunnen lezen. Dus dan uh, kunnen ze het misschien toch aanpassen om een betere versie ervan te maken. Wat iedereen daar wat aan hebt. Onafhankelijk, ja, dat is ook zo'n moeilijk woord. Uh, dat hij iets is, iets, iets tegen jou zegt, mm -hmm. wat hij meent en niet van een ander uit. Mm -hmm. Dat vermoeden onder de onder, haarlijke okay. onafhankelijkheid. Dit ja. is moeilijk, is lang geworden. Mm -hmm. Bewegen, begrijp ik, activiteit. Yeah. Activiteiten. Kan je nog meer doen? Voor mij eigenlijk alleen bewegen is goed. Uh, ik, uh, duidelijk voor mij. Dit, dit is voor mij te moeilijk, dit stukje zo. Dat is te ja. moeilijk. Dit sla ik over, want daar kom ik niet uit. Dan okay. lees ik dit stukje dan. Dan ja. ja. pak ik een stuk in de zin op ja. en daar probeer ik iets uit te halen. Maar ja. dat is wel heel moeilijk. Ja. Het is wel fijn dat het vetgedrukte letters zijn. Een dus beetje het is wel grote duidelijk. letters. Ja, ja. ja. ja. ja. dat, dat ja. leest makkelijker. Ik vind het ook fijn, door die grote letters ontdek ik eerder waar er staat. Ja. En kijk, want hier, wat, hier werd het dan gelijk wel moeilijker bij die. Ze hebben hier elke keer uh, gekozen om een stukje tekst en dan zo'n... ...punten neer te zetten. Wat vind je daarvan, de manier dat ze dat geschreven hebben? Ik denk dat je die puntjes weg moet laten, denk ik. Ik denk dat je dan één of twee neer moet zitten. Of helemaal niks voor moet zitten. En dat ze elke keer weer beginnen met een nieuw stukje? Helpt dat jou of helpt dat je niet? Uh, wel. Oké. Okay. Kijk eens, want... een. Uh, want dan weet, je ook, uh, wat, dan weet je ook wat het een nieuwe uh, zin is. Ja, want hier lopen bijvoorbeeld de zin wel in één He? keer een ja. punt en dan ja. gaat er weer een nieuwe zin. Ja, dan kun je ook beter onder elkaar zitten Kijk, want hier heb je een punt. Dan kun je beter dit, dit stukje weer bij elkaar zitten. Want dan weet je, hey, dit, dit is één dingetje, maar dit is weer een nieuwe, nieuw iets. door het woordje ads ja. weet ik dat het een dokter is. Ja, oké. Okay. Hij ja. zit er gewoon met, met, met zijn trui aan, maar geen, witte, geen, wit, geen wit ding aan. Ja, dat is een, uh, ja, een vrouwelijke huisarts in één ja. keer. Dan ja. denk ik van, oh, ik mocht terug, maar dan kom ik bij een heel ander plaatje. Ja. En, dan denk en wat ik, uh, denk je dan inderdaad? Ja, het is niet mijn huisarts. Ja. Ja. Want die ene vorige man, ja, dat zou dan waarschijnlijk mijn huisarts zien. En nu kreeg ik in één keer een andere. Ja. Ja, heb ik iets fouts gedaan dat ik nu misschien mijn gegevens naar een andere arts gegaan is. Okay. Dus, dat zou ja. ik dan denken dat ik nu een ander beeld kreeg. Ja. Mm -hmm. Want als ik straks bij die man ging staan uh, in het vakje mm -hmm. op het hart, stond het hart ernaast. Mm -hmm. En dat hartwoordje stond op de plek van de longen. Daar ontdekte ik gelijk, want dat ja. staat op de plek van de longen, maar als staat het dan in het vakje op de plek van het hart. Ja. Je bent bang als je, dat je ergens komt waar je wat moet typen? Ja, waar je van alles in moet vullen, op wachtwoordengebied, ah, okay. op, allemaal op die dingen. Ja. En dat je dan ook weer iets in moet typen waar je zelf niet weet hoe dat geschreven moet worden. Ja. En ik sla gewoon dingen over wat ja. ik denk, ja, dat is voor mij niet te lezen. Wat heb jij aan dit boekje? Ja, ik wil graag op het sport ook informatie krijgen, alles, voor je wat uh, goed of uh, slecht is. Ik denk dat het dan niet duidelijker wordt wat ze willen, want ze zetten bewegen en sporten neer. Dus ik denk dat je dat een beetje apart moet neerzetten. dat nu te veel naast elkaar bedoel je dat, of? Ja, of naast elkaar, want ik denk wat sommige mensen denken: wat moet ik nou gaan doen? Moet ik nou gaan bewegen of moet ik gaan sporten? Die vind ik gelijk die voorleesfunctie door door eigenlijk door het microfoontje dat. Uh... Oké, okay, dus is dat wel heel duidelijk. Ja, ja. En die ken je ook? Ja, die, ja. Zoek, ik, zoek, die zoek ik vaak wel het allereerste op, alleen voor de ja, moeilijke woorden. En als je die voorleesfunctie aanzet, lees je dan nog mee of ga je ja, dan ja. echt luisteren? Ja, waar ik lees. vind het wel mooi, heel mooi dat dat uh, kleur weergegeven wordt, want dan mm -hmm. vind ik het mooier mee te lezen. Ja. Als je dit nou wel goed zou moeten onthouden, wat, op, op welke manier kan dat beter dan dit blaadje meenemen? Ja, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon, een smarttelefoon. En dan kan je zeg maar een soort piepetje af laten gaan. Hey, uh, want dan spreek je af uh, hey, wanneer welke dag wil je gaan sporten. Uh, want dat zie je met andere dingen ook.